De wereld van de ondernemer staat niet stil. Digitalisering brengt tal van uitdagingen maar ook opportuniteiten met zich mee. Met Piazza creëren we een online platform in een wereld vol digitale mogelijkheden. Hier beheer je zelf je facturen wanneer het jou past en sta je in contact met je accountant. Samen gaan we voor een vereenvoudigde administratie en dienstverlening op maat. Wil je meer weten? Jouw accountant helpt je graag verder, want bij ons ben je welkom.